Goeiedag iedereen. Ik stof op mijn lens. Goedemorgen eigenlijk. Uh, ik ga toch nog weer een keer iets maken. Mijn vinger is geneden. Je ziet hier nog een beetje lit van uh, de operatie. Ik heb een operatie gehad aan mijn vinger. Ja, dat is zeggen. Maar allez, kom, het is gedaan. Het is uh, in orde. Ik kan terug alles doen. Dat is met een met de middenvinger. Uh, ik ga iets maken. Uh, ik ben wel bezig met schermwerkerij, want ik ging mijn vensters zelf maken een beetje brekend en zo. Het is dus een moe niet uit. Het is goedkoper van vensters op te laten maken, ergens in Holland en dat ze dan zo te placeren. Het kost me veel te veel geld en uh, we blijf niet toch zo lang niet wonen. Dus. Goed, uh, dus ik ging iets maken en de schrijverker het een, heeft een kruishoud nodig ja kruishoud eh, vraag je af wat dat is? kruishoud, hè? kruishoud. Eh? nee dat is een kruishoud geen heilige kruis maar een kruishoud ja ik weet, ik weet ik heb er een maar ik ga een ander maken, een beetje proper, een beetje mooier ik mooier. van de oefening te hebben hè? kruishoud dat is eigenlijk als je goed kijkt dan zet je hier een klein pinnenknop, op, zie je, ik kan twee kleine pinnetjes en dat is om een stukje hout af te tekenen je kunt dat in hoogte verstellen, Zo, dat, is al heel, dat is een heel oud deze, hè? dat is uh, nog van bompadaliger uh, of van iemand anders, ik weet het niet en je kunt dat in hoogte verstellen en een maat daartussen en dan pak je een stukje hier. Ik heb een Stel je voor, dat is de maat dat je moet hebben, zo ongeveer, zo, hè? ja, zo, dat is de bedoeling, hè? daar zit de spieken in, Hier, dat is een spee, die er door gaat, maar is allemaal zo uit de straat, dus, dus hop, kloppen die spee vast en dan zit die maat vast, en wat gaan we dan doen, dan gaan we aftekenen, dat stuk een stukje dat ik nog aan liggen, dan teken we dat af en op, je trekt daar een lijntje mee. Kijk, en nee, dan is daar een lijntje in. Om bijvoorbeeld af te zagen. Af te zien het lijntje? Nee, zie je dat? Hier is, hier, hier, hier, ergens is het lijntje? Ja, ja. Om af, te, om af te zagen, af te schaven, om op maal te zetten, om af te tekenen. Dat niet begrepen? Maar dat is niet. Ik ga nu laten zien dat ik dat ga maken. Want ik heb hier al een auto balkje en een auto blokje, ik ga dat wel maken, ik ga dat niet maken met een spie, ik ga dat maken met een schroef veel gemakkelijker om vast te zetten, om dat juist erin te stellen uh, dat gaat mijn spie ook zijn, ik heb altijd met een spie gewerkt, maar ik wou ook een keer iets anders doen Ah, ja, ik weet niet of ik erbij zit. Oké, okay, dat kan. Nou ah ja, ik heb hem een, een bankvijst gemaakt. En we gaan die ook gebruiken. Oké, okay, uh, weer mijn stokje heb ik. Dat is mijn stokje dat hierin moet zitten. Het is wel ik weer in. Dat is toen mijn benen in de vierkant afgetekend. Dat is de mat. Maar, dat is geen vierkante balkje. En ik heb die maat hier ook afgetekend, dus, uh... <tog exageratie> Oké, okay, dus wat gaan we doen? We gaan dat proper maken, we gaan dat uitsteken en ik ga daar daarvoor maken. <tog exageratie> Very smart, maar ja, je weet dat hè? Wie ben ik? Ons dag vraag ik het mezelf op. En ze noemen dat. Lump is vies en tegen een dikke Maar kunnen kun je we dat wel oplossen. Als ik van boven hier proper maak. Dat is het nog niet helemaal. Zo, uh, hier ben ik terug. Ik heb. Uh, ja, de camera is plat gewonnen. Uh, hier ben ik terug. Ik heb, uh, ik heb het anders aangepakt. Oh, de camera was plat, dus heb ik dat niet helemaal kunnen filmen. Dus, uh, ik heb dat gedaan. Kijk. Er zitten een Messing in. Met een vijsje, ja, ik had gedacht dat ik die ging vastwijden. Ik heb daar een, een roodkoper plaatje over gezet. Om dat niet kapot te doen met de vijs. Snapte? je? Ja. Dus. Wat gaan we doen? Ik ga het even losmaken. En natuurlijk weer iets speciaals. Dus dat heb ik gemaakt. Niet machinaal, Nee, alles met hand. Dus dat is de. Dat is wat dan we moeten hebben. Hier. Ik laat het zo een beetje bezien. Zo wordt dat vooral gebruikt. Dat, ge dat wordt maar gebruikt voor een paar centimeter. Het is meer niet, dat is het is erover. over. Maar hier ga ik een verschaafbaar gedeelte insteken. En dat ga ik doen in. Zwaluwstaart. Ik heb dat gedaan. En dat zit daarin, in zwaluwstaart. Zonder dat het daar niet zo uitvallen. Het is nog wel nog straf, ik moet er nog een beetje bijwerken. Dat kun je in de hoogte verstellen. En dat zit er al gebeuren. Erepinneken in. En Erepinneken in. Nu, pinneken in hout. Ik vind dat niet zo goed, want door de lange deur dan een keer moet verversen. Ja. Ik zou dat toch wel proper en schooner willen, maken. wat ga ik doen? Ik ga hier een koper-inlegsje zetten, en hier een koper-inlegsje. En in dat messing, dat ga ik laten uitkomen dat het in Delft tot hier boven komt. Waarom tot daar boven? Als deze dan toe gaat, dan heb ik maar één die, die naast elkaar staan, twee die naast elkaar staan. Dat ik maar één voor vooraf te teken was ik mij één ding moet aftekenen. Snappen? Nee. Oké, okay, ik zal het een andere keer uitleggen. Dus wat is nu de bedoeling? Ik heb het al, ik heb dat al voorzien van ik moet het even terug losdoen. Want ik moet er nog bijwerken. Ja, heb, ik, heb ik daar juist gezegd. Ja, dat gaat nog te, te straf. Ja. Maar ik heb hier van achter een schroeving gestoken. Uh, zijn ze kwijt? Ah even. een schroefje, dat ik hier van achterin draai, om dat vast te zetten, dus, op de maat dat ik moet hebben. Maar, ik had al direct gezien, omdat dat geen hard hout is, ik had geen meer. Ik krijg er al krinkjes in, van mijn uh, niet goed, Nee. Wat ga ik dan doen? Ik heb hier een koper plaatje. Uh, ik had hier een koper plaatje. Mijn koperplaatje is weg. Of, Ik ga hier een koperplaatje over zetten. Ook met een sleufje in. Om. Het moet wel zijn dat wij zijn het spelen. Dat is dus, uh, het leven hier op, uh, op de. Uh, ik weet niet wat. Hier bij mij. Dus hier moet een plaatje opkomen. een Koperplaatje en dat gaan we dan voorzien. Goed, hè? Ah ja. Zullen we zien. Dus de rest volgen. Zo, ik ben er eigenlijk mee klaar, ik moet nog eerst een vijstje voorzien. En wat is het geworden? Dat is het geworden. Wat was mijn bedoeling? Zodat dat deze, deze moeten kunnen verschuiven. Ja. Pinnetjes hier, kijk, hier, hier is een pinneken. En hier is het oude, een scherp pinneken. En de bedoeling is dat we, daar uh, maten kunnen mee zetten en aftekenen of, of krassen eigenlijk hè. dat is zo, een, uh, zo en die pinnetjes komen hier gelijk nu dus kan ik je daar ook een lijntje mee zetten slim gezien hè. <laughs> ja voor het rest heb ik het van achteren wat bijgewerkt zodanig dat dat hè, niet of in dat oud indringt maar uh, uh, uh, tja. ik ben er content van je kunt ermee aftekenen. Uh, ja, dan kunnen we tekenen. aftekenen. <laughs> uh, het is goed gekomen. Zie je? Ik heb dat hier zodanig gemaakt dat dat half op half raakt. Je? je? kunt dat gewoon, gewoon fijn instellen. En dan tekenen we twee lijntjes af. Voilà. Alsjeblieft. Dank u. Dit was beter. Hij weet het weer al beter. Nee, nee. Oké, okay, dus uh, voila, dat was uh, het. Uh, even kijken, zitten. Kijk, zo, allemaal rommel. En uh, dat ga ik zo achterlaten, want ik heb geen goesting om het op te ruimen. Het zal voor morgen zijn. Of overmorgen, of een dag erna. Alleen, toch tegen dat ik nog iets te doen heb. licht gaat ook uit. Voilà, alsjeblieft. Uh, bedankt voor het kijken. En uh, tot de volgende keer dan maar weer. Dan heb ik ook weer...